Welkom bij deel 2 van de Discord Squid Game. In deze aflevering ga je erachter komen wie de eerste Squid Game heeft gewonnen. En afgelopen vrijdag hebben wij een tweede Discord Squid Game gehouden. En dit was echt een super groot succes. Deze kan je nog terugkijken. De link staat in de beschrijving. Maar voor nu veel plezier met deel 2. Ryan, we zijn echt Kandidaat nummer 7. Jij bent voltooid. Kandidaat nummer 3. Jij bent voltooid kandidaat nummer 5 jij bent voltooid kandidaat nummer 10 jij bent geëlimineerd de tijd is om kandidaat nummer 9 zou jij de andere kant van jouw tekening kunnen laten zien deze is afgewezen kandidaat nummer 9 is geëlimineerd Kandidaat nummer 11, zou jij jouw gescheurde tekening aan ons kunnen laten zien? Chat, ik ga de anderen laten zien, oké? Okay? Kijk, hier. Oh, kut. Deze is goedgekeurd. Dan gaan wij nu door naar een volgend spel. Geef mij even een aantal seconden om dit spel voor te bereiden. Jullie mogen met elkaar discussiëren. Wij zijn echt pro-kandidaten. Dus. Ja, nog met z'n vijven. Ja. Ja, wij zijn hier echt Ik vind het wel een beetje jammer dat Ryan wel de enige jongen is die nog meedoet. Ja. Oh. Ik heb wel voice changers, dus we kunnen wel... Hallo gamer, gamer Girls! <laughs> Doe maar. Dames en heren. De volgende opdracht is Marbles. <laughs> wow, oké. Okay, Aangezien wij nog met vijf mensen over zijn, in plaats van zes... ...betekent dit dat één iemand al door is. Degene die al door is, is degene die als eerst zijn of haar rode voorwerp kan laten zien in de webcam. Oké, okay, ik heb hem al hier. kandidaat nummer 06 heeft gewonnen en is door naar de volgende ronde. Willen jullie... ...koppels maken van twee personen. Hey daarin. Kun je gezegd met mijn koppeltje worden? Fair. Kandidaat nummer 3 en 5. Zijn jullie er oké okay mee dat jullie mee gaan doen met elkaar? Ik zie duimen. Kan ik even een mondige ja moet ik, moet ik Fuck, moet ik iets doen? It's nummer elf stil. Ik zie kandidaat 03 en kandidaat 05 gejoind. Deze opdracht is simpel. Wees degene die wint en degene die verliest wordt geëlimineerd. Hij, hij is goed bedacht als tegelopdracht. Dan gaan wij nu beginnen. Kandidaat nummer 3, kandidaat nummer 5, zijn jullie er klaar voor? Eigenlijk niet, maar kom maar op. De knikkergame is van start. De andere kandidaten mogen eventueel een verslag geven van deze game. En je ziet in De Middel hier. Hij He staat hier. Ja. Oh, kan ik kan niks zien. dit lijkt te veel. Oké, okay, we zien hier in De Middel. Oh, frame rate van 3 frames per seconde. En okay, op dit no. moment oh, staat someone. het nu bedoel... beter voor. Hey, Judith oh, jullie Judith. staat voor. Jullie zitten al heel erg maar voor. Manneke neemt een enorme afzij weg. Oh en zorgt ervoor <laughs> dat hij nu voorkomt te staan. Nevermind. Nevermind. Ah. <laughs> Inmiddels al in de spiraal, maar zit ook wel een beetje tegengehouden door de palen en oei, gaat toch verder met haar hyena-profielfoto. Ja, ze staat vast, hè. Ze staat ook vast oei. bij een blok. Linda Pinnaam, gewoon Judith, met de profielfoto van een bloem en een G en een J. Ook Sub, niet VIP, maar rolt nu inmiddels ook de spiraal in. Wat gaat er gebeuren? Wie is de verliezer en wie wordt oh. geëlimineerd? Lila is weer aan het bewegen, zo te zien. Dus dit wordt wel spannend. Gewoon Judith, <laughs> die staat hier op de tweede plaats. Het einde is in zicht voor deze eerste knikkerwedstrijd. Het is toch echt tussen gewoon Judith en Lilij, die samen oh, aan kop gaan. En Lili, die wil toch niet voor geëlimineerd worden. En daar doet ze alles aan. Lilij, oorom, meters. En, en ze doet dat! Lilij wint. Dit betekent oh. kandidaat nummer 5. ...is geëlimineerd. Het is dan nu ook... ...aan kandidaat 7... ...en 11. Ik ga van je binnen 11. Hoe erg ik je ook mag. Ah, ik wil nog niet dood! Dan geven even de ik mensen... Ik wil mee onder de naam Henry ryan trouwens. Ik weet niet <lacht> of je het weet. Kandidaat nummer 11. Wil jij niet meer praten zonder toestemming? <lacht> Sorry. Anders word je voor deze knikkerrace geëlimineerd. Alsjeblieft okay. en praat maar. Kandidaat nummer 7, hetzelfde geldt voor jou. Dan gaan we van start. En daar gaat de volgende knikkerwedstrijd. Eentje als een tractor, eentje als een knikker. Kandidaat 7 neemt de leiding, maar alles kan nog gebeuren. Kandidaat 7 en kandidaat 11 zitten erg dicht bij elkaar. Dit is maar een kleine map. En momenteel staat kandidaat nummer 7 boven kandidaat nummer 11. Kandidaat nummer 7 schiet enorm naar boven. En weet te winnen van kandidaat nummer 11. Dit betekent dat kandidaat nummer 11 nee! wordt nee. nee! Nog wat de drieën. Kandidaten, gefeliciteerd jullie zijn aangekomen in de finale ronde. Mogen alle driehoekjes en de vierkant zich unmuten en feliciteren voor de finalisten. Gefeliciteerd. Gefeliciteerd. gefeliciteerd. Dank jullie wel driehoeken en vierkant. Dames. Zijn jullie klaar voor de finale ronde? Ja hoor. Ja. Vierkantje. Zou jij met mij kunnen overleggen? En zou jij de finalisten, de finalistenrang kunnen geven? Vertel mij wanneer dit is gelukt. Nou maar ik ben echt trots op jullie. ook jou. Ja. Dank je. We hebben de rank gekregen. Hè? Finalisten, zijn jullie bekend met de werking van Discord? Misschien. Dat weet ik niet. Jullie hebben zojuist de rank gekregen om elkaar uit te schakelen. Degene die als laatst overblijft, is degene die wint. De wedstrijd begint. Is al begonnen, schijnbaar. Oh, is al begonnen? Is die begonnen? <laughs> <laughs> Wat is dit nou? We hebben geen winnaar! Hallo! En we gaan het heel even opnieuw doen. Kandidaat nummer 7. Jij hebt niet naar mij geluisterd. Jij begon voordat ik het ja, aangaf. Ik wist die ene echte vroeg. Dus ik zou. Oh, dit zou betekent dat jij bent geëlimineerd. Dames, de regels gelden nog steeds hetzelfde. Maar dit mag pas wanneer ik het zijn geef. Degene die als laatste is geëlimineerd, wint de prijs. Van een almost normal pet. Voor mijn drie hoekjes onder ons en de vierkant. Let goed op wie degene is die er als eerst wordt geëlimineerd. Dit finale spel begint in 3, 2, 1, go. Dames en heren, jongens en meisjes. Wij hebben de eerste winnares van de Discord Squid Game. Let's go! Kandidaat oh nummer 06. Jij hebt gewonnen. Gefeliciteerd. Wat zou jij nog willen delen? Yeah. Iedereen ja, die mee heeft gedaan. Het was heel leuk om te doen. En, ja, het was echt leuk om te doen. Duidelijk. Gefeliciteerd. Jij wint een Almost Normal Pet. Jezus. Wow! Hey, we worden allemaal klaar. Wow. Wow. Wow. Dames en heren, jongens en meisjes. De winnares is bekend. Kandidaat nummer 06. Ook wel één'tje. ...is de winnares van de allereerste Squid Game Discord editie. En dit was alweer de eerste versie van de Discord Squid Game. Inmiddels hebben we er al meerdere gespeeld en het was super, super leuk. Doe jij de volgende keer mee? Laat het in ieder geval weten in de reacties. En voor nu, like, abonneer, reageer. En tot de volgende keer.